Ondanks het wisselvallige veer, is er rond twee uur al veel publiek. En dat moet ook, want de Bikse vissen zijn afhankelijk van de bezoekers. Aan hen kun je zien dat het niet om een popfestival gaat. Hoewel het grootste deel van de mensen uit jongeren bestaat, zie je ook veel oudere mensen, kinderen en hele gezinnen met ooms en tantes. Er wordt dan ook een programma gebracht, waarin ieder wel iets vindt wat de moeite waard is. In de loop van de dag, Raakt de Vrijthof zo afgeladen vol dat het moeilijk is om zomaar wat rond te lopen. Uitbreiding van de terreinen zou hard nodig zijn. En dat kan ook, want in de omgeving van de Vrijthof liggen nog enkele geschikte terreinen. Maar de gemeente weigert hiervoor vergunning af te geven. Net als voor een uitbreiding na twee dagen. Hierover de voorzitter van het stichtingsbestuur. Jeff, uh, tell eens hoe het deze jaar mee uh, in de samenwerking met de gemeenteraad. Nou, uh, zoals van ouds mag ik wel zeggen. <laughs> dat betekent dus weer een zote niet uh, De gemeente die uh, heeft op de eerste plaats geweigerd om een uh, dag extra te geven voor de Binksvissen. Dus de zaterdag erbij Daar keurden ze af, omdat het niet primair uh, in het belang was van de beekse bevolking. Hebben, was ze dat dat van... nog, uh, hebben ze dat nog toegelicht? Uh, nee, nee, dat hebben ze niet toegelicht. Uh, dat, ja, dat konden ze ook moeilijk toelichten, Want het is natuurlijk weer een... Uh, de sector uh, kutsmoesjes, vind ik. Uh, ze hebben het ook gehad over uh, orde en veiligheid en uh, dat soort zaken. Die, uh, ja, die zouden in het gedrang komen bij overnachting van grote aantallen mensen. Ja. Terwijl de eerste dag uh, bedoeld was om juist niet met zulke massas mensen te werken, maar met duizend of tweeduizend man. En dan met die mensen samen iets te gaan doen. Dat die mensen ja. zelf actief konden worden op die dag. Dat dan ook meer in het teken van, uh, van die vredesbeweging, het thema van uh, visten dit jaar. Uh, dat mensen zelf konden ontdekken op, op wat voor manier uh, je ook een bijdrage kunt uh, leveren aan die vredesbeweging. Zoals wij volgens ons met de Visten ook voor een, uh, voor een stuk doen. Het probleem dat ook al jaren speelt dat is de afrekening. De rekening die de gemeente ons stuurt vinden wij uh, elk jaar veel te hoog. En de gemeente heeft uh, dit jaar omzeild door tevoren al te stellen dat uh, de beginnissen 10.000 gulden staangeld moeten betalen aan de gemeente daar zou 5.000 gulden van tevoren betaald moeten worden anders zouden we de vergunning niet krijgen ja. uh, nou dat is uh, inmiddels uh, wel opgelost de vergunning is er, uh, afgeleverd zonder dat we die uh, 5.000 gulden betaald hebben maar het komt dus uh, onvermijdelijk achteraf het gebakkelei over die 10.000 gulden dat wij veel te hoog vinden wat we ook van tevoren tegen de gemeente gezegd hebben van uh, dat we het belangrijk vinden om uh, uh, als gemeente winst te gaan maken, dus een, een belasting te heffen op een, uh, een festival als de Bixvist is. Ja. possession a unique piece of equipment, none other than an ordinary piece of household elastic. <laughs> <laughs> with this elastic, I shall perform an experimentation with the velocity of speed, but first I must introduce a man with exceptional proportions. The teeth are made of metal. The man with the tungsten teeth, please a big hello for... Zero. Okay, Cyril. Now, I am going to, um, <clears throat> I'm going to place one end of this elastic inside your teeth. Het thema van uh, de Big Fist in 1980 is uh, de vredesbeweging. En uh, Gerrit, jij bent degene die hier uh, de informatiemarkt uh, een beetje uh, hebt gecoördineerd. Ja. Hoe hebben jullie dat thema in de informatiemarkt proberen te verwerken? Nou, op verschillende manieren. Uh, kijk, uh, zo staan er uh, het IKV, uh, kerk en vrede, werkgroep, stopneutronenbom, uh, zwaar of ploegscharen. Maar ook organisaties uh, zoals uh, de VD, Onkruid, uh, de Vrouwenbeweging, uh, Kernenergie. Ja, dat zijn toch allemaal organisaties uh, ja, waarmee de link naar de vredesbeweging wel duidelijk uh, te leggen is volgens ja. mij. En we vind het ook heel belangrijk dat dergelijke instanties ook op zo'n gebeuren uh, een beetje aan bod uh, kunnen komen.